En de koning zal hun antwoorden, ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Ik hoorde ooit een verhaal over een evangelist in Rusland die rondliep om mensen te vertellen, Jezus houdt van je, Jezus houdt van je. Hij deelde evangelische traktaten uit toen een dame hem aansprak en zei, weet je wat? Van je preken, evangelische traktaten, wordt mijn maag niet gevuld. Dit verhaal geeft een belangrijk punt. Soms moeten we mensen Gods liefde tonen door eerst te voorzien in hun praktische behoeften, en dan kunnen we het evangelie van Jezus delen. Jezus sprak over het belang van het voldoen aan de fysieke behoeften van de mensen. In Matthäus 25 zei hij dat wanneer we de hongerige voeden of water geven aan de dorstigen, of de behoeftige kleden of de zieken verzorgen, het net zo is alsof we die dingen voor hem doen. Hij heeft ons laten zien hoe je door iemand op praktische wijze te helpen een geweldige mogelijkheid creëert om het evangelie met iemand te delen. Als men Gods liefde daadwerkelijk in hun eigen leven gaan ervaren, is het veel gemakkelijker voor hen om onze boodschap dat God van hen houdt te geloven. Hoe ziet dit er praktisch uit? Het zou met iets kleins kunnen beginnen, bijvoorbeeld door een knuffel te geven aan iemand in de buurt die zich niet geliefd voelt. Vanaf daar kun je bedieningen ondersteunen die de zieken, dorstigen of hongerigen helpen. Misschien kun je vrijwilliger worden bij een voedselbank of dienstverlenen in je stad of op een zendingsreis om mensen in nood in het buitenland te dienen. Er zijn oneindig veel mogelijkheden als je besluit om anderen niet alleen met woorden te dienen, maar ook met praktische daden. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, ik wil mijn woorden omzetten in daden.